Ik ben Hakim. Ik werk bij de UMC voor Randstad en ik werk in de restaurant. Ik heb geen specifieke opleiding gevolgd om hier te werken. Ik deed voorheen wat anders hier en ik ben hier gekomen via Randstad. Ik vind het heel leuk omdat ik in UMC verschillende werkzaamheden kan verrichten. Soms sta ik twee dagen bij het restaurant en soms sta ik drie dagen bij banketin en soms heb ik events.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 Dus perfect. Word jij mijn nieuwe collega? Dan ben je van harte welkom bij ons.